Toch Kok. Hallo. Vandaag hebben wij een training gedaan met elkaar, de cliëntenraad. Ja, en uh, met mij als gespreksleider zou je iets kunnen vertellen over hoe je het ervaren hebt. Ik heb dit uh, ervaren na 25 jaar als heel positief. Ik heb het eigenlijk altijd maar in mijn eentje moeten doen. Tenminste zonder uh, trainingen. Ik heb al, door mijn ondersteuner word ik wel eens teruggefloten. Ik heb wel met de wet goed gelezen. Maar dit was voor mij een eye-opener om... Uh, nog een jaar na, nog voorlopig te keihard tegenaan te gaan. En wat er uitkwam, dat was die visie van, die jij daar opgeschreven hebt. Daar, daar ga ik nog eens een keer heel rustig over nadenken. En ja, ik hoop morgen, wat we, Els en ik al maanden mee aan het stoeien zijn met groepjes, en met, weet ik het wat, commissies, ik hoop dat het nu een keer vorm uh, gaat uh, krijgen. En ik hoop de twee nieuwe mensen hier aan tafel, dat ze... Hopelijk blijven. Oké. Okay. Daar wil ik het bij laten. En jij hartstikke bedankt. Dankjewel.